Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD SPD, -E En vandaag ga ik op pad met Wim. En met een collega die geloof ik hier boven mij is gespannen. Ik dacht ineens van, ja, laat ik eens met een collega's doen. Vandaag met de Touran 2016. Ja, ik vind het de mooiste politieauto uh, blijven. Buiten de Audi A6. Laten we daar wel ook even eerlijk over zijn. Dat is natuurlijk een super mooie wagen. Maar de Touran, hij blijft mooi. En uh, als ik hem zo zie staan, ja, dan denk ik. Ook al is het in een game, dan ja. Ik denk, dit, uh, hier zou ik voor gaan. Als ik de keuze had tussen politieauto's. En dat heb ik in GTA gelukkig. Dus, ehm. Um, ik is hier dan ook voor. Maar um, ik weet niet wat jullie voorkeur is. Ik uh, zal binnenkort ook weer eens andere voertuigen pakken. Vandaag uh, samen met uh, Jonathan op pad richting uh, of in de noodhulp. En uh, kijken wat de diensters gaat brengen. Het is een beetje mistig, misschien nog wat ongevallen. Er zijn ingemeld, voertuig eens gecontroleerd. En uh, kwaar wat de diensters gaat brengen. De eerste melding is er al meteen van een ontsnapte gevangene. Yeah, Mogelijk op de snelweg. Dispatch, we, ja, we hebben nog geen ogen. Ja, daar rent gewoon. Ja. Dit is natuurlijk gevaarlijk. Nou, blijf rennen, ja, dit kunnen we Wow. Natuurlijk... Oh, rip in. Nee, hey, die auto wil ik niet. <laughs> Shit, hey, even een voertuig. Shit, even een voertuig. Oké, okay, dit gaat helemaal fout. Stop in, collega. Oké okay, collega, als je daar blijft staan, dan heb ik geen tijd voor jou. Oké, okay, het wordt een solo noodhulpdienst. Nee, we pikken hem zo over op, je. Ja. Ik uh, was een beetje in het kader van realisme aan het twijfelen. Ik denk van, ja, je kunt niet maken om over die snelweg te gaan rennen. Uh, en ook niet er tegenin gaan rijden. Dus toen dacht ik van, ja, ik wil weer terug de auto in. Ja, dan word je aangereden, hij rent door. En uh, zo uh, ben je en je collega kwijt en zit hij niet meer te voet, maar in een auto. is Turan redelijk snel sneller dan de minicooper die hij heeft gevangen of gepakt This is the I'm shoot to kill. hier spreekt de politie zet uw voet op de vluchtstof Ja, daar gaat ons de rand. Nou ja, de baas betaalt wel. Ik toch een eenheden bijvragen. Ik heb al vaak gezegd waarom ik niet direct wonderde eenheden een vraag, omdat de game dan sneller gaat crashen. Motion 1 in route. Dispatch, we got eyes on the purpose. Dispatch 1183, suspect vehicle involved. Ja, lekker gewerkt, Vito. Je ziet het gebeuren, hè. Hij knalt wederom op een andere auto en nu op ons. En ook nog eens tegen een paal waar hij eigenlijk doorheen ging in plaats van er tegen. Vito kiest weer de perfecte weg. Nee, niet exit... Nou, nou laat hem maar... We zitten nog op de snelweg Turan trouwens gemaakt door het ministerie van Mods En de Vito die daar even over de kop vliegt Nou net niet uh, Door Heumots Maar ook bij ze krijgen De Turan niet meer Nu weet ik wel dat ze geloof ik met een nieuwe Turan bezig zijn wellicht komt dat in de toekomst nog. Oeh, dit is heel krap. Oeh, ja, keurig. Kan ik goed zien of daar nou iemand in zit? Ik zie wel een kapot raam. Ah. Toch? Nou, raam is niet kapot. Hallo mevrouw. Blijven staan. Zo. So. Mijn collega is nog uitgerust met een taser. Ik moet trouwens even dit doen ondertussen. Zo, dan heb ik ook mijn, mijn goede wapens. En ja, de achtervolging, ja die heb ik moeten. Of ja, moeten. Die uh, mijn game crashen. Dus daar kun je verder niks uh, aan veranderen. Uh, wat ik je wel kan zeggen is hoe het zou zijn afgelopen waarschijnlijk. Even haar uit de buik helpen. Zij is dood ineens. Oké. Okay. Zo hartstikke nou ook wel niet. Um, ja, wat uh, mijn game crashen En uh, ja, dan kun je er verder niks meer aan doen. Je kunt hem. Achtervolgen niet zomaar ineens weer, wacht, wat heb ik gedaan? Een dat, ja, ook goed, maar ik moest een takkenwagen hebben. Um, ja, hoe zou het geëindigd zijn? Die auto die was meerdere malen verongelukt, al. Dus die, uh, als je nog tegen een paar dingen knalde, ja, dan weet je wel dat tot um, hij niet meer lang ging rijden. Wij waren in dat op zich sneller samen met de Vito, als de Vito ook een beetje normaal reed. Um, uiteindelijk hadden we die echt wel weten te vangen. Hij was net ontsnapt uit een uh, transportbusje van de... Uh, politie op de snelweg, dus ik vermoed niet dat hij wapens bij zich had. Um, dus uh, daar was ook geen gekke schietpartij uh, gekomen. Uiteraard wel de vuurwapens erop gericht. Het is een uh, gevaar voor ons, maar ook voor anderen. En uh, dat is een taakwagen. Nee, dus ik denk niet dat de achtervolging heel gek was geëindigd. Um, helaas kan ik uh, niet uh, niks aan doen tot mijn game crasht. Uh, dat gebeurt wel eens. En de toeranden is weer heel, en we hebben weer een collega, zoals jullie al weer zien. We hebben een 11351 in Strawberry. verdacht voertuig. Oftewel, een verdachte situatie. Ik weet niet of hij rijdt. Ja, nee. Hij staat stil. Deze gaat er vandoor, maar daar hebben we nu geen tijd voor, we hebben een melding. Even kijken oh, of die nog steeds stil staat. Hij lijkt op de... Ja, hij lijkt wel stil te staan. Dankjewel. Hij is weg. Ah oh, nee, hij is niet weg. hier dan sneller op moeten, ja. Hij staat op de afrit ofzo? Dat is in principe wel verdacht als een voertuig op de afrit stilstaat. Alleen, dat kan ook gewoon betekenen dat hij pech heeft. Ik weet niet hoe ik nou met de fendolf moet werken, of ik de wielen in deze richting moet zetten, zo. Maar als iemand dan op me knalt, ja, dan had ik hem verder terug moeten zetten. Of de andere kant maar dan zet ik hem weer tegen de weg aan. Of dan rolt hij weer de weg op, dus ik laat hem even zo staan. Dan gaan we gaan even kijken bij het voertuig.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 Even helpen. Waar is Chef? Jij bent aangehouden. Arrest, We gaan even uitzoeken. Uh, wat er allemaal aan de hand is voertuig dat gestolen. Niet op antwoord verplicht. En uh, recht op een advocaat. De collega gaat ermee fouilleren. Ik ga een taken wagen voor deze Audi RS7 geloof ik. RS5. S5, kan ook. Opvragen, dan gaat hij met ons mee. Nou niet echt... Uh, mogelijk verdovende middel bij zich, maar voor de rest verboden middel. Citizens reporting, medical aid requested, units respond code 3. Neem hem even mee naar het uh, bureau. die wordt voorgeleid aan de hulpofficier van justitie. Deze dieren zijn fucking crazy. gedachten afgeleverd, en um, ja, ik heb de, uh, ja, wat is het, mod zal ik hem even noemen, verwijderd, waar, uh, waardoor de game meer auto's en personen inspant. Uh, heel leuk dat het uh, overdag drukker is, en s'nachts bijna niemand op de weg rijdt. Maar, um, We on, um, ik merk gewoon dat als teleport. ik op bepaalde plekken kom, dat ik altijd crash. En dat zijn vaak op uh, drukke wegen, maar vooral op uh, drukke kruispunten. Waar dus heel veel auto's worden gespand. En ik denk eigenlijk dat daardoor mijn game sneller crasht. Ik kan gewoon de plekken aanwijzen, of kon, want nu heb ik het niet meer als het goed is, waar uh, personen, uh, of waar mijn game crasht. Omdat daar gewoon super veel auto's stonden te wachten voor elk verkeerslicht moet je nagen tot hier 20 auto's stonden, tot daar 10 auto's stonden, daar nog eens 10 en daar achter nog eens 10, ja dat werd iets te veel voor mijn game en daardoor crash je die. Uh, ik denk dat dat de voornamelijkste reden is. Dat dat is uitgehaald, weer een collega erbij, wederom een andere collega dan voorheen, maar uh, nog steeds dezelfde win. En hopelijk uh, nog wat leuke meldingen. We hebben in El response Code to. steeds druk zie ik we hebben een melding van een persoon die assistentie nodig heeft of die heeft dus uh, ja, naar mijn idee dringend de politie nodig maar dat uh, blijkt niet zo dringend te zijn als er een priët 2 is toch ga ik gebruik maken van mijn vrijstelling en uh, geen idee wat we daar uh, ...gaan aantreffen en waarom die persoon de politie nodig heeft. Ik denk dat dat rode voertuig verkeerd geparkeerd staat. Wat denken jullie? Dan valt het toch gewoon mee om uh, met uh, vrijstellingen naartoe te rijden. Goedag meneer. Ja. Uh, yeah. Wie komt er aan Oh, hij stond er is dat er gewoon in je ja rij even weg je oh, nou. controle even snel het kenteken als er niks raas op staat ja weet je dan laat ik hem wegrijden Dan is het probleem toch opgelost zonder iemand te bekeuren ik ga het volgende kenteken voor een aantrekken 4 6 echo echo kilo okay. 5 7 2 een traffic violation een warrant issued ja. Proceed with caution. Ik ja, wordt niks meer gezegd. zeggen. Mag ik even uitstappen. Hold uh, up! Identiteitsbewijs van je zien. Giflop! Thanks. Dank u wel. Henk Tank. Ja, dat is hem geloof ik. En die nog gezocht. Ja, goed. Hey, jij uh, bent aangehouden. Je wordt nog gezocht door ons. Ja, precies. Arrest, niet waarvoor. Maar dat uh, kunnen we wel even uitzoeken toch. Of ja, dat kan ik niet uitzoeken. Maar dan worden we wel allemaal uitgezocht. Uh, voor nu gaat mijn collega hem. Uh, well, ik ga hem eerst even richting de Toeran helpen. Oké, ik zeg hier. Dan gaan we.. Uh... Like ik kom eens hier, wat je onrustig allemaal aan het doen? Ja. Ik wil dat jij hem fouilleert. Nou weet je wat, blijf hier staan. Mijn collega houdt hem in het oog. Ik zet die auto in ieder geval even aan de kant. Je ziet hier ook een uh, rode streep waar je niet mag parkeren. En hier mag dat wel. Dus uh, zou het hier ook kunnen oplossen. Meneer, u kunt in ieder geval naar uw werk. Kom eens hier. Nou, hij blijft maar rondjes lopen. En ik wil... Nou, weet je wat? Ik rond het even snel met hem af. Ik kan er met hem praten. Ja. Werk ze de ballen. I don't get paid dan verheer ik me even. Een naald. Katten moeten vragen of hij dingen bij had die het niet bij mag hebben. Ook al kan hij geen antwoord geven door uh, op mij. Ja, ik ga toch even transport in het vragen. En dan kunnen wij uh, e In Los Santos International. we Ren jij maar, ik loop wel. Of ik rij wel. Zeg de volging persoon die een voertuig heeft gejad. Liked aan te zijn okay, so okay. Staan blijven. This will be a lot nicer, shit head. It's, it's, it's you uh, You're about to become my favorite target. Uh, oh, Jesus! So. Oh, now he's dead man. I have warm burgers or so. This should be fun. Hij loopt door, maar hij geeft zich toch over. Police! Stop whatever the hell you're doing! Snap je? En nu rent hij weer. Toeraniat, je had wordt hij geschoten vriend. Stoppen! Daarom ja, um, kan ik niks. Let me see those maar hij blijft wel doorgaan. Snappen jullie het Zo, opgelost. Attention all units, we have a traffic alert in uh. Banning. This is Emil. That's what fair. All units, a possible burglary. Mogen we mogen wel naartoe en dan uh, laat ik zoveel mogelijk de sirenes uit, want we krijgen een melding van een uh, inbraak, heterdaad. Uh, of in ieder geval een mogelijke inbraak. En ja, dan uh, wilt elke agent er zo snel mogelijk naartoe, lijkt mij. De zwem ook. En uh, dan gaan wij dan uh, ook met wat snelheid naartoe. Blauw gaat aan, zodat mensen wel zien dat we haast hebben. Sirenes blijven uit, zodat de inbrekers niet horen dat wij eraan komen. gaat dan ook op tijd uit zodat ze ons niet al zien aankomen. Niet alleen horen maar ook zien natuurlijk. En als ze echt op de uitkijk staan weet je dan zie je ook een, uh, een Turan of een, welke politieauto dan ook al heel snel of ver aankomen. Maar ik denk dat blauwe zwaarlichten toch net iets meer opvallen dan, uh, dan zonder blauwe zwaarlicht. Duurfoutje. Bijna te plaatsen. Aan de kant. Politie! Ik kan erbij met je handen omhoog. Staan blijven! Stoppen. Handen omhoog. Ja. Je little dick. Ik ben bijna Ja, shit, ook Hij pakt er weer iets. U kunt uw weg vervolgen. Er zijn geen eenheden meer nodig handen op je knieën zitten we'll ja zo so, blijven zitten geen rare dingen doen verder personen hier binnen wapens bergen in de mate dat hij hier de inwoner of de bewoner is maar no, goed daar kunnen we natuurlijk geen risico uh, Oké, okay. ga maar door. Go It's okay. It's okay. Ambulance assistance required in West Vinewood. Goed. Ja, wat ik ga doen, ik laat het hier allemaal even netjes afgehandeld worden door de ambulance en uh, ja, mijzelf omdat ik was de eerste plaatsen, dus dan moet dat wel. Uh, maar ik ga jullie wel bedanken voor het kijken. Als jullie een leuke video vonden, ik zit ik graag over een paar dagen. Een tijdje uh, weet ik veel wanneer. Bij een nieuwe video. Tot dan. joe!